In deze missie ga je je social media platform testen en verbeteren. En je kijkt terug naar alles wat je ontdekt hebt in deze serie. Nu het prototype van je social media platform klaar is, kun je het gaan testen. Als je deze missie in de klas of samen doet, kun je je platform aan elkaar presenteren. Doe je deze missie thuis, dan kun je je platform aan iemand in huis presenteren. Gebruik het ontwerp-canvas om je ontwerp uit te leggen. Vertel ook waarom jouw platform welke AI-algoritmes gebruikt. Demonstreer dan hoe jouw platform werkt aan de hand van je ontwerp. Ben je klaar met je verhaal? Gebruik dan het onderzoeksformulier om eventuele tops, wat is er goed aan jouw platform, en tips, welke verbetering zou je nog aan kunnen brengen op te schrijven. Zo doe je stap 5 en 6 van de ontwerpcyclus in één keer. Succes! Tijdens het ontwerpen en bouwen van jouw social media platform heb je gebruik gemaakt van de ontwerpcyclus. Je hebt onderzoek gedaan, je hebt de uitlegvideo bekeken, vervolgens heb je ideeën bedacht en ontwerpen gemaakt met behulp van het ontwerpcanvas. Daarna heb je een prototype gebouwd. En in deze missie heb je je prototype getest door het te presenteren. Met de tips die je hebt verzameld tijdens de presentatie kun je eigenlijk weer een nieuwe ronde van de ontwerpcyclus doorlopen. Stel, bij mijn prototype was het niet helemaal duidelijk hoe mijn algoritmes precies werken, terwijl ik dit wel graag wil laten zien aan degene die mijn social media platform gebruikt, zodat ze goed kunnen volgen welke keuzes het algoritme maakt. Ik begin dan weer bij stap 1 van de ontwerpcyclus. Ik onderzoek wat het probleem is, bedenk ideeën om het op te lossen, maak ontwerpen, pas het prototype aan en test opnieuw. Zo kun je dus steeds door blijven gaan en je ontwerp elke keer beter maken. In deze serie heb je ontdekt dat kunstmatige intelligentie op social media platforms bepaalt wat jij te zien krijgt. En dat op deze manier jouw keuze om een mening te vormen soms wordt beperkt. Maar door het ontwerpen van je eigen social media platform heb je ervaren dat deze algoritmes ook weer aangepast en verbeterd kunnen worden. Leuk dat je hebt meegedaan. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe serie online staat. Tot de volgende serie.